Wijngaarden Veilig Goed presenteert het koelvest. Voor die werkplekken waar je als mens ervaart dat het heet is, maar je ook weet dat het werk wel gewoon door moet gaan, introduceert Wijngaarden Veilig Goed het koelvest. Kent u mensen die op plekken werken waarbij het eigenlijk te warm of zelfs te heet is om goed werk te kunnen leveren? Het zijn in veel gevallen vaak werkplekken waar je niet even een raampje opent of de airco aanzet. Het koelvest biedt direct verkoeling van 15 graden onder de omgevingstemperatuur en het werkt maar liefst 72 uur met een klein beetje water. Wilt u meer weten over het koelvest? Klik op de link in deze video of bel direct met Wijngaarden Veilig Goed 0184 55. Bel direct met Wijngaarden Veilig Goed 0184 434455 five five.